dat een mooie jongen zit. <laughs> Ik ben dat. We zijn vandaag in de stad waar het laatste begeintje ter wereld is gestorven. Doing this for my girl Marcella. Out there. Met de ongeschreven regel, like nooit een oude social media post van iemand. Because that's a bit weird. Let's find it out. Wordt gebeld. Hey. in the Mot nu hem je. Excuseer, ben je een oude foto aan het liken? Nee. Ik. Like nooit iemands oude Instagram post. Ah ja. Bij ja, stalker. Omdat je ander... Ja, stalker bent. <laughs> ik let daar niet op. Dus ik denk dat andere mensen daar ook niet op letten. En zo valt dat niet op hè? Niet stalken nee, maar ik was gewoon even aan het kijken. Ik heb dat geliked, per ongeluk. <laughs> en was dat je was crush of... Or... <laughs> Ja. Uh, yeah. Niet doen. Niet, niet doen. Guys, niet doen. Licht eraan. Wie het is. Als het zo iemand is die like creepy guy, die je niet zo goed kent, van 27 opeens dat lijkt, in het midden van de nacht, dan vind ik het wel raar, maar als het een vriendin is... Had je zelf ooit al een keer zo'n oude foto geliked van iemand, of niet? Ja... Uh... Ja, ja, ja. Maar als je het en terug, liked, weer als je zo wegduwt dat is het nog altijd zien, dus... Ja, zo gewoon scrollen en dan prachtig dubbelklikken. Ja. ja, omdat Ik... je eigenlijk wilt inzoomen, dan shit. Ja, ja, dat wel. En op, en op wat wil je inzoomen? Ik weet niet, ja... Het hele tijdje alleen, van alles hier, ja. Ja, van alles, oké. Of dan hebt een zitten inzoomen, die rest. Als je, er veel, als je veel oude Instagram-foto's van iemand lijkt, zou ik dat wel zeggen. Omdat dat dan een beetje stalken is, precies. Maar één... Ga oh ja... Nee. Sava. Ja, Sava. Mm. En wie heeft er hier wel Facebook? Ja, maar ik kijk er niet meer nog. En waarom niet? Dat is toch gewoon dezelfde dat je ziet. En iemand die spelletjes speelt, zie ik ook soms een keer een hè? Speelt u soms spelletjes? Ja, maar niet op mijn Facebook. Op, op wat dan? Op mijn tabletten. Dat je een mooie jongen zit. Ik ben, hoor, ik ben dat. Wie aan die toe? Jawel, soms wel. Bij wie? Alleen bij knappe jongens. He. Ja. Bij knappe jongens. Ja. En zou je dat bij mij doen? Nee, sorry. Au. Nee. Nee. Oeh. Ik kan naar heren dat je eruit kan gaan van genieten, nee? Ja. Genieten. genieten van de venten die haar lijken. Van, van de spanningen. Van de spanning. Mag ik achterop springen? Ik zal niet meer gaan. Ga niet meer gaan? Op. Tel je voor, dat ik dat vermogen ga stiklen. Ja, we gaan er een keer op zitten. We gaan er zwaar op. Er op. Stap maar op. Toet, toet. We zijn verder. Naar de rechtbank. Geen ofwel een geschreven regel te worden? Geen. Geen. Eigenlijk vind ik dat niet raar, ja. Vind ik dat zo normaal, eigenlijk. Ik vind dat alleen, ja. moet ik, ik een keer doen wat hij wilt. Worden! Zaken afgesloten.